Welkom terug, bedankt voor het kijken. We zijn op weg naar uh, Rinus om daar te gaan detecten. Dus het goed is goed in een bult regen onderweg en uh, hoop dat het droog is als we gaan zoeken. Uh, je ziet ons straks terug op de plek van bestemming. Tot straks. Nou, we zijn op het land aan het zoeken en het eerste vondst is een koperen knopje nou de eerste mooie vondst van vandaag, een oude gesp uit de grond Idee hoe oud hij ongeveer is? Poeh, ik niet te zeggen. Ik 18 euro ziet er mooi uit, op naar de volgende De eerste munt is binnen. Uh, ik ken hem nog niet, maar er staat een schildje op met twee gekruiste pijlen. En het lijkt denk ik ook nog wel een jaartal uh, naast te staan. Dus als we die schoon hebben gemaakt, komen we er nog wel achter. Op naar de volgende. En muntje nummer twee, een mooie leeuwencent, mes scherp. En dat komt waarschijnlijk ook door het uh, jaartal, 1937. Maar. Mooie munt. En de volgende is een mooi stuk lood bloklootje. Verder helemaal kaal. Nee, even een mooi signaaltje. Daar moet hij liggen. Noodje. Stik Top. En een 5 cent gulpeltijdperk. Nou, een beetje regen gaat, maar de volgende vondst is een uh, knop van uh, een deurtje of een laadje. En nog een stuiver, 1952. Nou, Rien even een leuk gespje. Het pinnetje lag uh, apart, maar in hetzelfde gaatje. Dus uh, weer een toffe vondst erbij. Nou, de volgende vondst is een uh, mooi vingerroetje. Compleet, maar wel plat gedrukt. Ik ga hem thuis nog even een beetje oppoetsen. Een mooi stukje versierd metaal. Het is afgebroken. Achterkant helemaal kaal. Als je een idee hebt wat het is, laat even een berichtje achter. Hopelijk komen we erachter. En nog Een duitje. Maar hij is kaal helaas. Oh, terug met Dutch Digger. Zoals jullie kunnen zien, de mais is eraf. Extra vroeg dit jaar, komt door de droge zomer. Hier heb ik eerder gezocht op het gras. Zilveren knoopje, muntjes gevonden. Nu gaan we dit stukje nog even zoeken. Kom bij je terug met de eerste vondst. Excuses voor de wind, uh, eerste signaaltje. Uh, kapot vingerhoedje, helaas. Het nou, is dus, uh, pittig zoeken hier tussen de maistoppels uh, eerste fatsoenlijke vondst. Een huls. Denk Tweede Wereldoorlog. Hé, hey, en dit is wel gaaf. Want volgens mij is dit mijn allereerste pikkel. Ik denk het haast wel. vaker voorbij zien komen. Denk dat dit erin is. Leuke vondst. En het eerste doodje komt uit Overijssel. het dan nog niet te lezen. Daar de afdruk. En daar wat de afdruk veroorzaakt heeft. En even omdraaien. Een grondje met een mooie, sierlijke, leppere wederonder. Het ziet er nogal uh, oud uit. Ik ben benieuwd of we nog uh, kunnen achterhalen waar deze knop van is geweest. Toch de Weer een duitje, stad Utrecht is nog te lezen, 1700. Thuis even oppassen, kijken of we het jaartje kunnen lezen. Nou, weer een signaal. Oh, het leek een munt, maar helaas, een patroon. Hebt, laat even een berichtje achter. Nou voor mij een uh, compleet nieuwe munt. Er zit nog veel uh, relief in dus ik uh, kan hem goed leesbaar krijgen. Thuis even wat researchen, ik ken hem echt niet. Maar ik uh, ben benieuwd, de resultaat zie je straks terug. Door het midden, maar uh, laat je wat oh, terug jij, van de rijwielbelasting uh, alleen nog 38 uh, leesbaar, dus 1937, niet niet 38 of 38, 39. dus even kijken of we nog een beetje bij elkaar kan krijgen. Nou, gewoon aan de oppervlakte. Gaan we even oppoetsen. de oppoesjes. kom zo terug. Ja, Grappig voorwerpje. Ja.